Hallo, ik ben Lotte. Ik ben Lotje. En achter de camera staat Marten. En wij zijn de Uittesters. Vandaag is het de dag van de zorg. We staan hier aan het Sint-Vincentius Instituut en we gaan eens een kijkje gaan nemen. Komen jullie mee? Het vandaag een super toffe dag. We hebben zelf nieuwe vrienden gemaakt. Niet echt spraakzaam. Um, we raden jullie zeker aan om eens te komen en tot de volgende keer bij de testers. Salut!